Hoi, stoppen. Goed dag. Hier komen. Nee, oh, daar moet ik hem bluren. Godman, is je. Oh wacht, ik zal maar. Oh, hallo. Oké, okay. hallo. Hoor oh, die gaat mee inrijden. Stoppen. Dat hoort er niet stoppen. Now I'm Hallo mensen, leuk dat doen kijken naar deze nieuwe video met een MC GTA 5, LSP de morgen. Soms heb je van zo'n dagen dat je denkt van ik ben lekker aan het opnemen En dan heb je 15 minuten aan videomateriaal erop zitten, ben je bezig Kijk je naar het knopje van je microfoon, besef je, die staat gewoon uit Dus ik heb 15 minuten aan film weggegooid met best leuke meldingen Alleen, uh, ja daar heb ik niks aan, want ik ga niet achteraf inspreken, dat vind ik zo kut Dus we beginnen gewoon lekker opnieuw, maar dat is geen probleem Want ik mag vandaag in dit super vet voertuig rijden de politie Mercedes B-klasse. Uh, gemaakt door Lars Labré en Team Emergency. En dat is uh, Robin. Team Emergency is Robin. Uh, die twee uh, koningen shout-out geven. de dus shout-out aan jullie twee. Uh, super vet voertuig. Uh, super vet voertuig moet ik zeggen wat jullie hebben gemaakt. En nou uh, ja, dit is hem. Blauw staat uh, nu aan zoals je ziet. Als je niet niet zag, ja, dan ben je waarschijnlijk kleur op dit. Maar is uit. Um, ja. Dit is dus ook de echte lichtbalk die erop gaat komen grilt flitsertjes nou, hartstikke mooi wat zit er nog op of ja wat zit er in zullen we ook even snijden interieur is niet precies 1 op 1 maar dat maakt ook niks uit uh, beeldschermpje beeldschermpje uh, mop telefoon en daar onder het hona kastje maar die is dan ja die is dan wat anders voor de rest is hij misschien wel hetzelfde ik hoef het eigenlijk niet zo goed te zeggen in ieder geval uh, klein detail alweer er zit alleen een, uh, een uh, gaspedaal en een rem op geen koppeling dat vind ik altijd ja toch, daar let ik ook wel een beetje op, want je, je rijdt dit soort auto's, zijn altijd automaat. Niet de Mercedes, maar gewoon hulp, uh, uh, hulpverleningsvoertuigen zijn altijd automaat. Ja, dan vind ik het ook normaal dat er geen koppeling in zit. Maar goed, dat zijn echt kleine dingen. Wij stappen even in, het wordt geen first person video hoor. Ook oranje zit erop, natuurlijk. Stop zit erop, is wat klein en wat fel, maar dat ligt aan mij. Dat ligt om ook die visual settings. Kijk, als ik oranje fel wil en blauw fel wil... Ja, dan moet je soms wat uh, keuzes maken. Dat is uh, stop vaker te fel. Maar je ziet tenminste politievolgers die hier staan. En stoppolitie zie je in de juiste hoek ook gewoon duidelijk staan. We hebben ook nog groen. Ook niet belangrijk. En zoeklichten. Eén klein dingetje is dan wel weer. Kijk, nu staan de zoeklichten aan. En kijk naar de muur. Nu zet ik groen aan. Zie je? Hier zie je eigenlijk nauwelijks verschil. Dit zijn de zoeklichten. Nu zet je groen aan en dat is eigenlijk, dat ziet de auto als zoeklicht. Maar dat maakt niet uit. Het zijn allemaal kleine dingen die, die mij opvallen, maar dat is niet iets waar ik wakker van ligt. Kofferbak kan ook open, brandblusser, uh, lint, uh, hoe heet het? Afscherm lint. Nee, hoe weet je dat ook weer? Nou, ja, geen idee. Heel dom dat ik dat maar weet. Niet betreden lint noem ik hem maar even. En uh, pionnen. Allemaal. Uh, Spullen die we achterin hebben liggen. Zware vessen liggen daar ook ergens verstopt. Nou, uh, laten we verder gaan. Ik was dus al bezig, maar ja, ik dacht ik ga nu niet weer helemaal naar een bureau rijden om daar de video uh, te starten. Dus we doen even rennen om een parkeerplaats. Alles goed meneer? Ja, vast wel. Ja, over een paar dagen misschien een week misschien wat korter misschien wat langer zien jullie een video met de b klasse of uh, met de vito uh, dat uh, daarin zeg ik van ja luister ik uh, waarom hebben we het niet met de b klasse opgenomen want er zijn er wel gereleased maar um, ja ik vind geen mooie b klasse want er waren allemaal b klassen met de standaard lichtbalk die nu op de tran zitten en dat gaat allemaal weg dus dit is de echte lichtbalk van de b klasse en natuurlijk heb ik dat gisteren opgenomen, komt vandaag de B-klasse wordt die gereleased. Dus um, in ieder geval, ik zeg dus in die video nog van, ja uh, ik heb geen B-klasse dus ik heb er nog niet mee opgenomen. Dat komt dus later online dan deze, omdat ik dacht van deze video wil ik even snel daartussenin, tussendoor gooien omdat ik deze zo vet vind. En uh, ja, voor de rest ja wat gaat er dus veranderen, wie reed hier nou de rood, die vrachtwagen waarschijnlijk even algemene controle dan maar die zal ook wel weten hoe laat het is als ik omdraai uh, er komt dus een b-klasse in nederland uh, komt uh, gaat een beetje de toeran en de uh, ja de toeran vervangen oh. dan heb je nog de vito die gaan een beetje de busjes vervangen de t5 de t6 en de Touran die blijft ook bestaan, de Touran 2016. En die krijgt wel een upgrade. Nieuwe lichtbalk, etc. Um, en die wordt geloof ik voor de hondengeleiders. En de Vito kan ook als hondengeleider uh, gaan uh, dienen. Um, dan heb je nog de Volvo V70 die we nu hebben. En die gaat uh, vervangen worden door de Audi. Op dit moment is de Audi er nog niet. De Audi is wel, er zijn wel een video's van gemaakt. Uh, maar omdat de Volvo's toch ook aan vervanging toe zijn. Is er op dit moment een Volkswagen Passaat Die uh, tijdelijk uh, nog even de taak van de Audi overneemt. Totdat de uh, Audi in dienst komt. Dus je zult soms ook op de snelweg zo'n uh, vette Volkswagen Passaat zien rijden met een pitje. Vrachtwagen zetten we hier even aan de kant die rijden dus door rood. Ik uh, zet even oranje aan. In ieder geval voor de auto's die hier mij tegemoet komen rijden. Hallo. Hey. Ik wil even een rijwijds zien. Een reed door aan de kant zet. Dat is waarschijnlijk door de rood reed. Dus uh, ja, dat veroorzaakt een gevaarlijke situatie. Het ging allemaal goed. En helaas kan ik niet bewijzen dat die door rood reed. Dus ik wou gewoon even erop aanspreken. Beter stop je iets te vroeg. Of ja iets te vroeg dat is ook onzin als het nog groen is. Maar let er even op niet te hard op een kruisband afrijden. Ook al is het groen. Ik ga je er laten afkomen met een waarschuwing. Maar de volgende keer als ik achter je zit dan krijg je gewoon bekeuring. Um, ik heb dat eens, uh, bij weggebruikers vaker gezien. Als je de... Um... Dispatch calling unit 6. All 20. We've got code 3. ...moment... ...eerste 1 melding van vandaag... Dat is gehoord. Six, all 20. Is ...rechtsvrij... ...voor mijn gezien. assistentie... Um, ...ik kan zeg maar niet zien van de tegenligger ...van die links hier, of die nou groen hebben of niet... ...dus dat betekent, ook al rijden hun door rood... ...wacht even, ik ga even weer... Hoi stoppen! Goedag. Hier komen we! Goed! Neem een ID zien collega's jullie doen aangifte van mishandeling? Neem een goed plan! We hebben deze aangehouden de zaken mishandeling ga mee naar bureau ben je niet aan het verplicht, berecht om advocaat je niet voor oorlogen er weer eentje van ons toegewezen. Heb je ja, begrepen wat ik heb gezegd? Vast wel? So. ik Dat is gehoord. zo. kan in principe ook achterin, maar ik ben alleen, dus ik uh, laat lekker transportjes komen en dan kan er meer meldingen aannemen. Ja, laat maar dan even langs. Goed, het is dus zo so dat. Stel um, Hier staat een stoplicht Recht voor mij En aan de andere kant Wat de fuck was dat Oh dat is een kat Hallo kat um, Staat ook een stoplicht Van uh, waar uh, die vrachtwagen nu dus staat Of die Turan um, Ik kan dat stoplicht vanaf hier niet zien Dus ook al heb ik groen En hun zouden een rood moeten hebben En hun rijden door Dan is er een aanname van ja, Het zal wel rood zijn gereden Want anders klopt het stoplicht niet Maar ik kan dat niet bewijzen Tenzij er een andere politieauto achter rijdt Of iemand met een dashcam of zo. Maar ik mag dus alleen erop aanspreken en niet uh, bevestigen. Heb ik het helemaal fout, dan moet je het even in de zeggen. Maar ga niet onzin zeggen, want soms zie ik echt reacties van... Ja, het klopt niet wat je zegt, mijn vader is politieagent. En dat was zoiets van... Hij zei van, uh, motorkleding is uh, wel verplicht... Maar mijn vader is politieagent, dus het klopt niet wat je zegt. Maar motorkleding is niet verplicht, alleen een helm is verplicht. Dus ga dan niet lullen, als je niet weet waar je het over hebt... Dus voor de mensen die het wel weten, die misschien wel bij de politie zitten, um, als jij niet kunt zien dat iemand er rood rijdt, mag je hem geen bekeuring geven. We hebben een melding prioriteit 1 ga ik vanuit. Uh, assistentie bij een, een voertuigcontrole staande houding. Ik weet niet of het uh, om een BTGV gaat of. Uh, Oh, dit is mooi, een Vito en een B-klasse bij elkaar. F F1. Oh. Als die oranje auto nou weggaat, ja. een blauw uitzet. Ja, en nu weer blauw aan. Goed. Het is een beetje een fend-off position. Stel dat hij gaat vandoor, dan kan ik snel. Hoi, uh... hoi, vertel, I go uh, cut someone off back there. Uh, so I'm going to slip take it Ticket, oké. Okay. Ik kom even mee. Dan krijg je gewoon een bekeuring voor iemand afsnijden. Want we zijn een kenteken check. OC no, de 4-9 APH622. Ik ga het volgende kenteken voor u aantrekken. 4-9 hotel. Papa hotel. 6, 6, 2, 2. 2, 2. Ja, goed zo. Goed zo, Koei fijn dag verder. 2, 3, 2. Collega, het beste. Wat gaan nou doen? is mijn bushy. Hey! Ik dacht niet dat vriend. Ik wou Bussy zeggen. Maar ga niet met deurslopen deur slopen broer. Ik wou Bussy zeggen. Maar dit is mijn auto. Dat is jouw Bussy. Hij wou hem pakken. hè? Zag? Hij dacht van ik wil ook een B-klasse. Ik ben de eerste met een B-klasse. Dus hij wil ook een B-klasse. Maar dat mag niet. Oh. Wat is hier leus? Oh, dat is je auto weer. Dat gaat zo nu werken. <laughs> die prier snapt het ook niet helemaal, dus ik ga hem nog even een stoptekentje geven. Stop je voor staat aan, blauwtje even snel aan en stop je voor staat vooraan. Kunnen auto auto's hier veilig langs. Als je truck dan langs kan. Oei, dat is wel close. Ik ga hem gewoon op de stoep zetten. We hebben zo'n grote stoep, waar we hier geen gebruik ervan maken. We alleen even zorgen dat die vrouw niet uh, verder loopt. Hoi, stop. Goed. Gaan we even aanspreken op zijn gedrag. Even kijken of hij rijbewijs heeft. Uh, kijken of hij gedronken heeft. Goedag! Hallo! Oh, yeah. Gaan we rijbewijs zien? Hunter. Hunter dankjewel. Heeft hij iets gedronken? Yep, stay it. Heeft u drugs gehad? ben nu aangehouden. En, uh, op dit moment nog niet. Mag even blazen voor mij. Achter is ook een pot, later iets aan doen. Het zal waarschijnlijk net zijn gebeurd. Ik uh, zie het even door de vingers. Oeh, heeft wel iets gedronken hè? Ziet er een beetje knetterstond uit met zijn ogen. Kan ook gewoon zijn ogen zelf zijn. Weet je hoe het weg? Ja, ja, ja. Uh, Nee, oké. Okay. Goed. Jij hebt iets gedronken, is te zien. Het is een uh, ik weet nooit wat de F en de P en. Ach, soms ik die Belgische politiserie en dat is weer anders, daar is P weer. PS passeren of zoiets in Nederland en PS aanhouden in België. Ik weet, ik weet echt niet, sorry. Uh, ik heb het ooit eens geweten, maar nu niet meer. Goed. Uh, als je niet kunt rijden, stop dan. Maar wat daar gebeurt, ik weet niet wat er gebeurde, maar ik heb het niet gezien. Maar uh, denk even aan jezelf en aan anderen, aan de veiligheid. Citizens Report. dat weet iedereen wat dat is niet dan nee, hij zou waarschijnlijk uh, wild plassen zijn of zo of gewoon naakt op straat lopen moeten we dit gaan pleuren heeft ze een bikini aan of uh, is hij wel een bikini aan nee oh dit moet ik hem bleuren. god man dus je oh wacht ik zal maar oh hallo oké okay. hallo ja goed vertel hoi uh, ja ik ga er zo voor staan dat het helemaal wat pleurwerk hallo hey dat mag niet wat zijn we aan het doen kom even mee en we gaan even die kan op. Normaal kun je met die praten of niet? Met de vijf of zo. Nee, hey, T. Vijf. Uh. Um. Goed, oh nee, je hoeft niet zo naar me toe te gaan staan Oh nee, oh god, ik oh, Dit gaat nog moeilijk worden met bluren Daar ben ik echt slecht in Goed, mag ik een ID zien van u? Ik weet niet of u iets bij had, want u had niet zoveel aan um, ja Goed, dit mag niet Ik weet niet waarom je het doet Je zult vast een punt willen maken ofzo En oh, moet ik weer, oh god Nee, ik hoef er niet te fouilleren Ik kan toch niks fouilleren, man Oh, camera, waar komt die vandaan? Nou goed, ik heb een taxi voor de besteld en dan ga ik uh, even heel slim Zo Oh, ik zal wel heel kort in En dan zo, weg Ja, goed zo Maar blijft die taxi heb ik, geen, ik heb geen taxi besteld hè. Even zo En zo En zo En zo Nou, nee, jullie zagen het weer Oké, okay, jullie zien het weer Ik moet gewoon alles gaan bleuren Dit hele beeldscherm Het boeit me niks mee. Meer Oh ja, uh, warning En een taxi Hallo, met Wim Ik wil graag een taxi En je gaat het leuk vinden Alsjeblieft ik doe die taxichauffeur een plezier. Snap je toch? Daar komt ie toch? Hé, hey, die was snel. Die dag, vandaar moet ik heen. Hola amigo. Alsjeblieft, mevrouw het beste door mij. Ondanks alles. Uh, toch een fijn dag. Je krijgt geen, ondanks alles, je krijgt hem geen bekeuring. Ik vond het... Nou. Uh, ja. Ze deed niemand kwaad. Ze stonden niet op de weg. Zo. Piep, piep, piep. Oh, stopt ze uit. Oh ja, oké. Okay de melding was afgerond 12 01 dat no. ik 12 01 over. 1 Lincoln, 18. We 148. In... Is een ambu gestolen en die gaat daar aan de overkant er uh... ja, vandoor ja, dat hij de paden nee wie steelt er nu ook een ambu ja hier was dat wel laatst je had gewoon in uh, de post had hij s'nachts ingebroken, had hij een ambu gejat. Tankstation heeft toen overvallen met die ambu. En uh, met die ambu, en toen reed hij weer om het zwaaierlichten dus schrenes weg. Maar we hebben zo'n psychiatrische inrichting recht tegenover uh, de ambu post. Dus ja, dan krijg je dat soms. Niet soms, dat is eenmalig gebeurd hoor, maar... Oké, okay, Die e uh, die ga je niet zomaar een pitje geven Mergen. Ik ga wel weer iets aanvragen tot ik in ieder geval kan inboxen Als het nodig is En daarmee bedoel ik gewoon klem zet. Hij rijdt zich hier wel klem Dus ik ga je gewoon wachten Je kunt er wel achteraan rijden Maar vroeg of laat komt hier toch oh, shit. Komt hier toch terug En als hij niet terugkomt Dan hebben ze hem daar al gearresteerd of ga ik nu het gebied uit? Ja, ik ga het gebied uit. Hè. Of ja, het gebied. Ik ga nu uh, uit de, de zone. Maar als je hem inrijdt, dan schiet ik hoor. Hoe die al mee rijden. Stoppen. Dat hoort hij niet stoppen. Stoppen, handen laten zien, omhoog. Bijrijder, staan blijven. Oh, ik had hem geraakt. Staan blijven. Zuchter voor een voet. Twee personen, één okay. is gevallen. Ik ga achter bestuurder aan. Liggen, liggen blijven. Leggen blijven. Doet zo. Aangehouden van de ambulance en ehm uh, gevaarlijk rijgedrag. En hij bureau. Knieën, goed zo. Knieën, goed zo. Oh, die andere piepo gaat er ook nog vandoor. Mijn collega denkt dat ik ga echt niet meer achter die piepo aan hoor. Ja, wij moeten flink aanrijden. Oh, hij gaat niet hier overheen klimmen hè, maat. Ik kom er terug. Staan blijven. Goed. Staan blijven. Ik heb een hele mooie taser. En ik heb je vrienden net al neergeschoten. Dus ik weet niet wat je nog wilt. Goed zo. Hé hey, luister. Je bent aangehouden. Voor een medeplichtigheid bij het diefstal van een ambulance. Misschien heb jij hem ook gestolen. En reed hij toevallig. Dan heb je slim aangepakt. Niet aan voor verplicht. Recht op een advocaat. En uh, ja. In vijf, ik heb er nou een MOT. Uh, uh. Motorrijder rijden zonder helm? En dat mag niet. De rest mag je volledig naakt op je motor. Maar je moet gewoon een helm hebben. Zo simpel is het. En rechts in alles negeren. Stopstreep, stopbord, zeg maar. Ah, oh, we gaan snel op. Zie je nou, rechts stoppen, rechts stoppen, rechts stoppen. Goed, zo jongen. Veel meer naar rechts. Nu, alvast dat zijn helm. Ik zag wel een donker koppie. Uh, wat heeft die anders? Misschien. Oeh, nu weet ik het echt niet. Um. Ik ga het volgende kenteken voor in aantrekken. 8, 0, Lima, Hotel, Oscar. 4, 8, 4, 0, no. Nou ja, het Waar was je helm? Ja, was een beetje ongemakkelijk om te dragen agent. Ja, dat mag niet. We gaan een uh, motorrijbewijs zien van u gewoon rijbewijs waar gewoon de motor achterop staat die is in orde oké okay. ik krijg wel bekeuring voor Keuring bedraagt 239 euro en dat is inclusief die 9 euro administratiekosten zonder geld of zoiets uh, no helmet ja let niet op het bedrag hier oh je komt er in Amerika nog goed mee weg biete schön ik schrijf hem even uit je mag wel je weg vervolgen aangezien het toch allemaal bij thuis wordt opgestuurd goed ik moest even iets op uh, instagram reageren want ik had wel erop gezet dat deze vito binnenkort op mijn of b klasse binnenkort op mijn kanaal komt Pst. maar uh, nu waren mensen alweer aan het zeggen van ja maar die is van het ministerie van mods en zo en nee dat is hij niet punt dus voordat ik dadelijk weer, uh, voordat ze dadelijk weer bij hun gaan zeggen van ja, heeft je jullie b-klasse gestolen? Nee, hij is van Lars en van Team Emergency, Oftewel Robin. Um, ja, ik vind eigenlijk wel mooi geweest voor vandaag. Ik zou jullie bedanken voor het kijken. Ik zie jullie heel graag weer bij een nieuwe video over twee dagen. En dat is een motor, Motor denk ik. Motor. Of niet? Ik denk motor. Ik weet niet zeker. Of hij was twee dagen terug, motor. Ik weet het niet meer. Um, ja, en ik ga de b klasse nog vaak genoeg gebruiken. Ik ga hem steeds meer vervangen voor de Turan. Maar ik ga ook nog steeds met de Turan 2016 blijven rijden. Omdat ik die toch nog wel wat mooier vind. Maar goed, ik vind deze ook super gaaf. Dus ik zie jullie graag over twee dagen. En doe de blauwe duimpje omhoog voor uh, Robin en Lars. Doei!